Dit is uit de SMEG CG90 IX-serie, een 90 cm breed inductiefornuis in het roestvrij staal. Bovenop bevindt zich de kookplaat met vijf zonneloze inductiekookzones. De zones worden bediend met de draaiknoppen voorop, dus niet op de plaat zelf. De kookplaat heeft meerdere zones met een hoog vermogen van wel 3,0 kW. Op dit paneel bevindt zich ook de ovenbediening. Met de ene knop selecteert u de ovenfunctie, met de andere knop de temperatuur met de klok kunt u de oven programmeren. De oven heeft een inhoud van 115 liter en wel 10 verschillende functies. Dankzij de deur van driedubbelglas blijft de warmte binnen in de oven en wordt de buitenkant niet heet. Binnen in de oven bevindt zich een bakplaat en meerdere bakroosters. En onderin bevindt zich een handige opbergruimte. Ideaal voor het opbergen van bakblikken of roosters die u niet gebruikt.